Hey guys, welcome back to Wild Limits. And if you're new here, my name is Kim. So in today's video, I'm out of breath. So in today's video, we are going canoeing. If you watched the video before this, you know that we are at our grandparents this weekend. And yesterday we went indoor skydiving, which was so much fun and really really cool. Today we're gonna go onto the water. Enjoy hopefully the nice weather, but I'm really exciting, exciting, no, but I'm really excited, and I'm gonna take you guys along with me. <laughs> you yeah. Prachtig. Ik had echt verwacht dat als je zeg maar langs dat ding zou lopen, langs die uh, opening, dat je er binnen werd gezogen. Ja, ja. Dat dacht ik, toen ik net ging, dacht ik, ik niet langs. Even relaxen. Ja. Ken jij ook je benen helemaal? Ja, ik ook. Oh, je bent gewoon zo chill, joh. Nee, Kijk Niet goed. Ik was mijn bedden, Wat is mijn bedden? Zal ik het nou lastig mijn schouder? We hebben een beetje een afwijking naar rechts. Nou, we zijn onderweg hoor. Ik moet het Engels zoeken. Oh, we're on our way hoor. We gaan een beetje sideways. Een krokodil! Amber! Een krokodil. Oh, no! Wauw! Ik zie het, al die bubbels. Nee, daar! Huh? Oh, daar! We zijn lekker aan het schabbelen. Heel erg water op mijn vee! Ik ben ook helemaal nat. En dat blikje bier daar. Geen bier. Het is Icy. icy. Ook heel mooi. I can show you the world. Oh, shiny chair. <laughs> <laughs> Splend. Sorry. Ik ging open ook maar kijken. Our grandparents are way behind us. of so. a different light why noise it me up at night i wish that i could find a face that i would recognize i replay the memory of you it's been hard ik dacht wel nee maar het samenweg basis die daar gewoon ook weet zitten So, when we were like getting on the canoes uh, there were some people fishing there and the guy who works with like the canoes and stuff he got like really really mad at them because they're not allowed to fish there I think <laughs> <laughs> so that was funny We were just talking about that hold on to my embrace this time I promise it won't break I'm hoping the things haven't changed Jullie mogen far apart it never took away my heart have you been holding it's been hard you know i stay was no other way kom maar langs Kim moet me bellen op maar moet ja, ja. Ja, dan kunnen wij kijken hoe het NIET moet. Ja, dat is waar. Ik heb hem vast. Nooit zit tegen, oh. nou doe je maar. Kim zit nu in en Kim kan niet zo heel goed sturen, oh, niet bewegen en bukken. Oh. <laughs> Coming home